Goedenavond. Ik stel voor dat we gaan uh, beginnen. en Welkom bij uh, de groene peper. Het uh, tweede keer dat we de groene peper online organiseren. en Welkom bij het webinar lector van het jaar. Um, de lector van het jaar vandaag is geen verkiezing uh, van wie de meest duurzame lector van het jaar is, maar we hebben de drie lectoren die zijn genomineerd uitgenodigd om iets meer te vertellen over hun werk. Um, en dat is vanavond. En de uitreiking van de... Duurzame lector van het jaar is vrijdag. Dus mocht je daar nog bij willen zijn, denk ik, ik wil weten wie gaat winnen, schrijf je nog in voor vrijdag, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Uh, en welkom dus bij de Groene Paper, want dit uh, seminar of deze webinar vindt plaats in een iets groter geheel, namelijk de Groene Paper. Dat is het duurzaamheidsevenement voor onderwijs van de toekomst. Dubbel plek om je te laten inspireren, om te verbinden op het gebied van duurzaamheid met experts, studenten. En dat zijn natuurlijk eigenlijk dezelfde, facilitair managers, coördinatoren, docenten, bestuurders enzovoort. Um, voor mij zijn we best met een mooie groep en uh, ik probeer deze, deze sessie weer wat interactief te maken, dus uh, we gaan het in Webex uh, ook proberen. Mocht je straks iets uh, willen bijdragen, dan kun je dat gewoon in de chat zetten en uh, Nicky en ik houden dat een beetje in de gaten en dan kun je kijken of je daar, En uh, ja, dan geef je het woord en dan zal Nicky je proberen te unmuten. want dat kun je niet zelf, maar dan let even op als je naam genoemd wordt, dan moet je even op een knopje drukken, dan uh, kun je ook uh, live in de webinar wat zeggen. Uh, nog even verkocht, uh, de Groene Peper, dat is een initiatief van uh, veel uh, organisaties, dus dat is van uh, bijvoorbeeld RVO, de Rijksdienst voor uh, Ondernemend Nederland, SURF, Studenten van Morgen, waar Nicky uh, voorzitter van is, uh, Sustainable Digital Infrastructure Alliance en het Groene Brein, daar ben ik zelf van. Dus ik ben Antoine Heideveld, uh, directeur van het Vloedrijn, en ik mag deze sessie modereren. Um, vanavond hebben we voor mij een fantastisch mooie. Uh, selectie van sprekers, namelijk de drie genomineerde lectoren, duurzame lectoren van het jaar. Dus daar zijn we heel trots op. Um, en voordat we beginnen wil ik nog even wat mededelingen doen. Um, dat is namelijk dat dit webinar wordt opgenomen. En. Um, ja, je kunt dus, wat ik net al zei, uitgebreide chatfunctie uh, als je vragen hebt voor opmerkingen kan het ook gewoon algemeen, maar het is natuurlijk ook leuk om over de inhoud dingen te zeggen. Wij proberen daar dingen ook uit, uh, op te pikken. Um, en dan, mochten er technische vragen zijn, ja, als het niet lukt in de chat om dat op te lossen of iemand om hulp te vragen, dan is het makkelijker om er even uit te gaan en dan kun je er weer opnieuw in en het vaak doet het dan wel weer. Dat is een beetje hetzelfde als... Uh, mijn kinderen, waar sommigen van jullie Joep nog hebben gezien, als die dan vragen of iets kapot is, bijvoorbeeld van een computer of van stereo, dan doe ik heel ingewikkeld en dan maak ik hem open en dan blaas ik en dan doe ik hem weer dicht en bijna altijd doet hij dan weer. Dat is zo Dat is de manier om dingen te maken. Volgens mij. Uh, nou, voor mij zijn we wel klaar voor uh, over te gaan naar de eerste spreker en dat is niet een van de lectoren. Want het leuke van deze verkiezing, lector van het jaar, is dat hij niet zomaar is georganiseerd of door... Bestuurders is bedacht, maar het is een uh, verkiezing georganiseerd door studenten. En namelijk studenten van het ISO, het interstedelijk, interstedelijk studentenplatform. Dat zeg ik vast niet helemaal goed, maar ik wil graag Leon vragen om daar kort iets zelf te vertellen. Leon van der Nut. Dankjewel, Anton. En uh, ik neem je advies uh, ter harte. Het uit- en aanzetten van apparaten werkt natuurlijk altijd supergoed. Um, Hey, inderdaad. Uh, ik ben uh, Leon, algemeen bestuurslid bij het ISO. Het staat voor Interstedelijk Studentenoverleg. Nou, uh, de, de, de naam is niet zo heel sprekend als ik het zelf mag zeggen. Maar wij zijn de koepelorganisatie van centrale medezeggenschapsorganen. Uh, van, uh, vanuit de hogescholen en uh, de universiteiten. En uh, ja, wij organiseren samen met Science Guide en uh, een derde partner ieder jaar de Lector van het Jaar. En uh, nou ja, de Service is, is vorig jaar langsgekomen. Toen ging het over digitalisering en onderwijsinnovatie. Nou ja, dit, dit jaar doen we het met uh, studenten voor morgen en staat het in het teken van duurzaamheid. Dat vonden we een mooi actueel thema. En um, het ISO organiseert al sinds 2010 uh, de lector van het jaarverkiezing. Dus dit is de 11e editie. En dit is eigenlijk allemaal begonnen omdat we... Uh, onderzoek uh, specifiek binnen de hogescholen als een enorm mooie toegevoegde waarde zien voor de onderwijs van studenten uh, alleen was het onderzoek op hogescholen natuurlijk nog nou, niet heel zichtbaar uh, de universiteiten deden onderzoek en de hogescholen gaven les nou, ja, en wij wilden deze verandering graag een steuntje in de rug bieden en daarmee ook uh, de lectoren die daar uh, zorg voor dragen uh, elk jaar in het zonnetje zetten en even uh, er meer aandacht op aangeven. Zodat de lector van het jaar uh, opgekomen is. En uh, dat doen we ieder jaar nog met heel veel plezier. Uh, dus zo ook uh, dit jaar. En uh, mede mocht ik onderdeel uitmaken van de jury. Nou, uh, en we zijn heel erg blij met het, nieuw, met het nieuws van de, de derde cyclus. Uh, wat uh, nu de pilots ingaat. En uh, volgens mij dragen sommige lectoren die genomineerd zijn, daar ook aan bij. Nou, dat, dat vinden we natuurlijk super fijn. En uh, ik ben heel erg benieuwd uh, naar vanavond en ik hoor graag meer. Oké, okay, dankjewel, uh, Leon. En super fijn dat jullie als studenten dit initiatief nemen. Want voor mij is het sowieso zo zo heel fijn altijd om een prijs te winnen. Maar helemaal als die door uh, studenten is uh, opgezet. Want dat, uh, uh, dat mag, ik weet niet of je dat uh, mag zeggen, maar dat zijn toch de klanten van, uh, van goed onderwijs. Dus. Uh, uh, dat is hartstikke fijn. Dankjewel. Dankjewel voor al je uh, activiteiten op dit vlak. Um, ik zie ook dat uh, Ramon van Doren er is van uh, Science Guide. Dus uh, mochten er ook vragen uh, zijn richting Science Guide een van de partners, dan kun je die ook in de chat kwijt. Dan wil ik nu graag beginnen met uh, drie lectoren even uh, te noemen. We hebben dus drie lectoren uh, genomineerd. En dat zijn uh, Mieke Oostra van de Hogeschool Utrecht, Patrick Huntjes van de Hogeschool in Holland, en Floris Boogaard van de Hansen Hogeschool uit Groningen. Uh, en we hebben hun alle drie gevraagd om even kort iets te vertellen wat ze eigenlijk doen. Uh, want wij als jury, ik zit zelf in de jury, uh, en Nicky en Leon dus ook, waren enorm onder de indruk van een breed scala aan activiteiten En het is heel leuk om even iets meer diepte in te gaan van wat doe je eigenlijk. En als eerste wilde ik vragen aan Mieke, uh, Mieke Oostra van de Hoogschool Utrecht om kort met ons te delen wat je doet als uh, lector. Dankjewel, Anton. En, uh, goedenavond, mijn naam is uh, dus Mieke Oostra. Ik ben elektronieuw uh, Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht. Uh, binnen uh, binnen dit, uh, deze hogeschool ben ik ook uh, uh, trekker van het thema Energie-neutrale en circulaire gebieden binnen het Center of Expertise Smart Sustainable Cities. En verder ben ik voorzitter van het lectorenplatform Urban Energy, waarbij alle lectoren in het Nederland zijn aangesloten die zich richten op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Onze stud ja, <laughs> precies. Nu, uh, nu sluit twee, dankjewel Nicky. Onze studenten kunnen niet wachten tot ze een diploma hebben. Ze willen nu wat doen. Naast de ludieke acties in de stad om bewoners te wijzen op de gevolgen van klimaatverandering, ontstond drie jaar geleden een eerste studentengroep die mee wilde doen aan de Solar Decathlon. Dit is een internationale wedstrijd in Amerika: de Olympische Spelen voor het ontwikkelen van het duurzaamste huis door studententeams waar tot op dat moment alleen universiteiten aan deelnemen. De studenten wilden niet in de schoolbankjes bediend worden met kennis. Maar handen uit de mouwen en aan de slag. Of wij ze hier kon, kon, wij konden helpen. Natuurlijk wilden wij ze hierin faciliteren. Zo gezegd, zo gedaan. Ze wilden onder andere de publieksprijs met een woning. Op het Utrecht Science Park te bewonderen is als het de Denver House. En zelf hebben ze een bedrijf gestart met het concept onder de naam Selfishent. Daar bleef ik niet bij. Dit jaar deed het tweede studententeam. Uh, terug <laughs> Beetje terug. Daar bleven we niet bij. Uh, dit jaar uh, deed het tweede studententeam van de hogeschool mee en brachten de volgende prijs mee. Eerste prijs voor engineering, tweede prijs voor architectuur en de derde prijs voor operations. Top. Nu mag je de volgende. Lijkt me helder. Onze studenten voelen de urgentie. Ze willen graag de wissel omzetten naar een duurzame toekomst. Niet morgen, maar nu. Vanuit het lectoraat bouwen we met partners allerlei projecten. Waarin studenten alvast een voorproefje krijgen van hun werkzaamheden in die duurzame toekomst. Het project Inside Out is misschien wel het bekendste. Hiervoor hebben we met Pen voor de UCI diverse keren subsidie gekregen van de TKI Urban Energy. En een prijs gewonnen voor beste project. Hierin werken we aan energiepositief renoveren van een flat van het type Intervan. In Nederland zijn er 14.000 woningen gebouwd met, uh, met dit systeem, waarvan er 6.500 in Utrecht staan. En als je in Utrecht bent, rijdt dan eens langs Henriette-dreef, dan ziet je ook alvast een glim van de toekomst. Vorig jaar hebben twee van onze afstudeerders in dit project de Sustainable gewonnen. Momenteel werken ze bij Bos installatiewerken als professionals om dit project af te ronden. Twee weken geleden kregen we als Utrechts Consortium te horen dat we nu voor drie en vierlaagse flats kunnen werken aan een soortgelijk industrieel vervaard renovatieconcept voor het Brederoosysteem met geld uit de Europese Green Deal. Naast renovatieconcepten werken we aan aardgasloze wijken en industriële bouwcomponenten die nodig zijn voor de groene make-over van woningen. U weet ongetwijfeld uit de pers dat het nog niet zo eenvoudig is wijken van het aardgas af te halen. Naast het feit dat de techniek goed zijn werk moet doen, geen herrie mag maken, betaalbaar en aantrekkelijk moet zijn, word je geconfronteerd met andere maatschappelijke opgaves die de bewoners raken. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, het werk van collega Flores. Naast het feit dat je geen te voeten wilt in je woning, is er ook door de huidige warme zomer steeds meer behoefte aan koeling. Oudere mensen stellen hele andere eisen aan een woning. Moeten we deze dan ook niet meteen toekomstbestendig maken? Ook willen mensen graag invloed op hun eigen woon- en leefomgeving. Ze willen graag worden meegenomen in de plannen en ongeacht inkomen, status, leeftijd, afkomst of geslag, hieraan ook bijdragen. Dat wordt wel aangeduid als inclusiviteit. Verder hebben veel mensen zorgen omtrent de toenemende druk op het milieu, die breder gaat dan CO2-uitstoot alleen. Afnemende biodiversiteit bijvoorbeeld. Uitloging van giftige stoffen in grondwater en oppervlaktewater. Luchtvervuiling. Met deze spaghetti moet je wat als je eh, op wijk- en gebiedsniveau aan het werk bent. Anders loop je het risico dat onvoldoende draagvlak is voor je oplossing. Ik ben super trots op wat we als lectoraat en center of expertise allemaal weten te realiseren. En toch, kijken naar alles wat er gebeuren moet, lijkt het ons als een druppel op een gloeiende plaat. Daarom ben ik op zoek naar leverage, het butterfly effect, of zoals u wilt, het plekje waar we onze acupuncture-naald kunnen zetten om bij te dragen aan de opschaling. Naast alles wat we doen, wordt ook het werken aan nieuwe manieren van denken, en nieuwe structuren, die ervoor zorgen dat wat we ontwikkeld hebben, ook kan beklijven en zich verder door kan ontwikkelen. Dit alles uiteraard volgens de laatste inzichten op het gebied van transitiemanagement. Voor het nieuwe denken, dat nodig is als basis voor het nieuwe doen, werken we aan de uitwerking van nieuwe ontwerpprincipes voor circulariteit, ook te gebruiken voor de energietransitie. En hoe je nieuwe waardes als inclusiviteit en het voorkomen van negatieve milieu-impact kan vertalen naar de praktijk. Dit zie ik als basis voor onderzoeks- en onderwijsvernieuwing. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe uitstroomprofiel dat we nu aan het ontwikkelen zijn voor de MUAD. Zodat je straks je master kan halen, niet alleen op het gebied van energietechniek of duurzame gebiedsontwikkeling, maar ook als gebouwgerichte ingenieur. Als kroon op dit alles, zijn we op verzoek van de minister van Onderwijs de Professional Doctorate aan het ontwikkelen, de zogenaamde derde cyclus, oftewel de evenknie van het universitair promotietraject. Ik trek de ontwikkeling van de pilot op het gebied energie en duurzaamheid, waarin we studenten de mogelijkheid willen geven zich te ontwikkelen naar niveau 8. Dit is het niveau waarop je geëquipeerd bent om als invloedrijke change agent met de handen uit de mouwen de wissels te verzetten van de energietransitie, als onderdeel van de huidige complexe maatschappelijke transformatie. Bedankt voor deze vijf minuten of zes minuten, want het waren het. Ik was aan het klappen, maar ik stond nog opnieuw. Dankjewel, heel uh, mooi, uh, duidelijk verhaal. Uh, er is misschien nog wel ruimte voor één vraag. Dus mocht je een vraag hebben in de chat, dan kun je die nu heel snel stellen. Want, uh, anders ga ik zo over naar, uh, naar de volgende spreker. Ik zie wel in ieder geval een uh, compliment in de chat uh, voor jouw verhaal. Uh, Mieke, dus die, uh, die kun je vast niet steken. Ik stel voor dat we dan uh, doorgaan naar de tweede spreker. En dat is Patrick Huntjes van de Hogeschool in Holland. Uh, Patrick, mag ik ook jou vragen om in ongeveer vijf minuten? Uh, Mieke had er voor mij stiekem zes, maar dat mag. Uh, met, je, met ons te delen wat je, wat je zo doet als lector. Ja, dankjewel Anton voor de introductie en ook uh, voor de mooie muzikale opwarming met je saxofoon. Ik heb vroeger zelf ook saxofoon gespeeld, dus ik ben wel een beetje jaloers op jou uh, dat je het nog steeds doet. Goed, uh, mijn naam is Patrick Huntjes en ik werk sinds een aantal jaar als lector sociale innovatie bij de Hogeschool in Holland. En uh, sinds 1 mei van dit jaar ook tevens als hoogleraar uh, duurzaamheidstransities bij uh, de Universiteit van Maastricht. En zowel in mijn lectoraat als leerstoel richt, uh, richten zich in het bijzonder op, de, op drie transities. Eén, de, de transitie naar een duurzaam en gezond uh, voedselsysteem, inclusief de productie- en consumptiekant. De transitie naar een duurzaam, circulaire en inclusieve stad. Uh, daarbij hoort ook uh, bijvoorbeeld uh, klimaatadaptatie en de energietransitie. Dus ik kijk eigenlijk ook al uit uh, naar de toekomstige samenwerking met mijn collega Mieke, want hebben, dat hebben we tot op heden nog niet gedaan. De derde transitie waar we ons op richten is de transitie van de lineaire naar de circulaire economie. En in de praktijk zien we dat deze transities heel veel overlap met elkaar hebben. En dat betekent ook dat onze projecten zich in de praktijk eh, daar vaak bijdragen leveren aan twee of meer van deze deeltransities. En dat betekent ook dat we eh, verschillende disciplines en verschillende opleidingen inzetten om met deze transities aan de slag te gaan in de praktijk. Vanuit het electoraat lopen op dit moment een aantal uh, onderzoeksprojecten um, tijdens de callgroups allemaal uh, te gaan benoemen. Eén uh, keer daarvan is, uh, is het landelijk onderzoeksprogramma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. En deze hebben we recent uh, opgestart onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda. En Hierin werken we samen met uh, acht universiteiten, uh, de vier groene hbo's en samen met een groot aantal bedrijven, NGO's en innovatieve platforms... Het doel is onder andere om tot een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem als geheel te komen. En ook door een nu ontwerp van een duurzaam toekomstig voedselsysteem en het ontwikkelen van een transitieagenda uh, om dit te kunnen realiseren. Uh, daarnaast hebben we een aantal andere uh, raakprojecten op, op de voedseltransitie lopen, bijvoorbeeld op duurzaamheidskeurmerken. En uh, recentelijk ook vers van de pers, vorige week toegekend, uh, het raakproject uh, de aanpak voor de natuur Inclusieve landbouw. Waarin we in acht casussen in Nederland gaan kijken hoe we uh, via een gebiedsgerichte aanpak um, met alle partijen die daarmee bezig zijn, tot handelingsperspectief kunnen komen. Um, nou, op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling hebben we ook vanuit Inholland een aantal uh, Living Labs, uh, waaronder uh, delft City uh, Citylab uh, en bijvoorbeeld de Sluisbuurt in Amsterdam. En de Sluisbuurt is in mijn optiek een heel mooi voorbeeld van, van uh, een nieuwe stadswijk. Um, ...waar over de 15 jaar 5000 nieuwe woningen gebouwd worden. Een belangrijke ontwikkeling op de eerste plaats om het Amsterdamse woningtekort op te lossen... ...maar tegelijkertijd ook een uitgelezen kans om met de kennis van vandaag... ...de meest duurzame, circulaire en inclusieve stadswijk van Nederland te worden. Er wordt de Donutwijk genoemd, de eerste Donutwijk van Nederland. Maar voorbeelden waar we nu aan werken, omdat in Holland daar ook een nieuw schoolgebouw gaat krijgen... ...een heel duurzaam gebouw natuurlijk. Uh, maar waar we momenteel aan werken met veel partijen, ook uh, met, met studenten en uh, bewonerscollectieven, is een waterplein, bijvoorbeeld hebben uh, we over klimaatadaptatie, en het uh, zeeburg, voedselbos. En dit laatste is een combinatie van een voedselbos waar we veel onderzoek naar doen, en uh, een burgerboerderij, waarbij bewoners van het gebied uh, zelf mede-eigenaar kunnen worden van hun eigen circulaire voedselsysteem. En in mijn opinie is dat een heel mooi voorbeeld van sociale innovatie. En de sluisbuur is een voorbeeld van een living lab waarbij studenten uit nagenoeg alle opleidingen van In Holland bij betrokken worden. En dit, gaat, dit geldt eigenlijk voor alle projecten uh, die ik net noemde. Uh, namelijk, deze projecten worden zodanig vormgegeven dat ze een lerenomgeving bieden voor studenten uit verschillende opleidingen. Waarbij ze niet alleen interdisciplinair met elkaar moeten samenwerken, maar ook transdisciplinair. Dat wil zeggen met partners uit de praktijk. En onze uitdaging als hogeschool, maar ook voor universiteiten, is dan ook om studenten voor te bereiden op de toekomst. Door ze te leren over sectorale grenzen heen te denken en transdisciplinair samen te werken. Om de studenten hierop goed voor te bereiden, hebben we binnen Inholland bijvoorbeeld een nieuwe transdisciplinaire minor uh, opgezet. Die heet samenwerken aan de stad van de toekomst. Ook uh, toegankelijk voor externe uh, studenten trans, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Binnen deze minor gaan studenten effectief aan de slag met maatschappelijke thema's als klimaatadaptatie, circulaire economie, een gezonde leefomgeving, de energietransitie en de verdienmodellen hierachter. En daarbij leren ze uit verschillende vakgebieden met elkaar samen te werken en elkaar te begrijpen. En dit vergt om andere competenties en vaardigheden die ze in het regulier onderwijs eh, eigenlijk nauwelijks aangeboden krijgen. Zoals systeemdenken, co-creatie en procesmanagementvaardigheden. Uh, en dit vergt dus onderwijs van u in. Waar deze minor een, een mooi voorbeeld van is. Tot slot, want ik moet op de tijd letten. rest mij alleen nog om mijn dank uit te spreken aan de organisatoren van deze duurzame versie. Uh, van de Lecter van het jaar. En ik hoop dat er nog meer duurzame versies. Uh, zullen volgen. Dank. Hij moet het wel een beetje. Je mag ook dansen als je wil straks horen van iemand of. Uh... De Altijd leuk om uh, nieuwe dingen uit te proberen online. Dankjewel, uh, Patrick. Heel een mooi uh, verhaal. Um, en ik had zelf wel een vraag met je. Zei ook, ik, want het, wat mij opvalt, en dat vind ik zelf heel mooi en leuk, dat je heel veel verschillende uh, onderwerpen combineert. Um, en dat geeft je dan ook vorm in een minder waarbij je dus ook een onderwijsontwikkeling doet. Doen jullie die onderwijsontwikkeling ook helemaal zelf of heb je daar juist ook weer binnen de hogeschool andere. Lectoren of buiten de hoofdzal andere partijen die daarbij helpen? Of uh, is dat gewoon jullie eigen. Nee, dit is, dit is een, uh, een typisch een, een voorbeeld van onderwijsvernieuwing, waar we dus uh, met alle domeinen van In Holland uh, samenwerken. En dat uh, In Holland uh, heeft eigenlijk alle opleidingen in huis. Hè? Dat varieert van, van bedrijfskunde tot, tot uh, pabo studenten tot gezondheidszorg, um, creative business en voedsel, uh, en energie en uh, de bouw. Uh, dus deze opleiding komt eigenlijk allemaal samen met, met de lectoren en de docenten. Um, om deze nieuwe minor vorm uh, te geven. Um, de nieuwe lichting gaat, de eerste lichting gaat nu in, op 1 september beginnen. En uh, daar zitten ook uh, studenten vanuit alle domeinen. Zijn, uh, hebben zich daarvoor ingeschreven. Oké, okay. dat is heel mooi. Mooi om te horen. Dus, uh, ik wel benieuwd. Uh, dankjewel voor je mooie, heldere verhaal. Uh, dan wilde ik nu graag uh, omschakelen naar de derde lector die we hebben gevraagd om. ...ons wat meer te vertellen over zijn bezigheden. En dat is Floris Bogaert van de Hans Hogeschool Groningen. Floris, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Dank uh, dat we hier sowieso uh, mogen zijn. Hartstikke goed dat er veel aandacht is voor uh, toegepast onderzoek. En uh, uh, mooie verhalen al. Ik heb eigenlijk gekozen om een uh, filmpje te laten zien. Uh, niet dat het een allesomvattend filmpje is van wat ik doe als uh, lector... Uh, transformaties, water... Maar uh, meer een greep van vorige week. Wat we gedaan hebben met studenten in het veld. Waarbij we leuke dingen onder water hebben gezet. Uh, ik zal even uh, het kort inlichten. Wat wij doen eigenlijk is uh, climate cafés. Dat doen wij regionaal natuurlijk. Nou ja, ik ben uh, lector bij de Hansen. Ik ben ook consultant bij uh, Deltaris En ik werk ook bij het Global Center of Adaptation. Hier ook in Groningen. Uh, uh, regionaal doen we veel. Uh, nationaal. Uh, we zitten in heel veel uh, raakonderzoeken. Onder andere, nou ja, de, de laatste ronde van raakpubliek zijn we... Succesvol geweest met drie projecten. Uh, Eén gaat over groene klimaatadaptatie. Andere gaat over groene bedrijventerreinen. En uh, we gaan ook uh, waterbergende wegen bijvoorbeeld. Dus dat zijn de drie uh, prachtige onderzoeken. Ook veel internationaal onderzoek. Dus uh, we doen climate cafés waarbij studenten lekker naar buiten gaan. En echt in het veld interdisciplinair, interdisciplinair en internationaal uh, bezig uh, zijn. Uh, dat zie je straks even in het filmpje van uh, regionaal en verder uh, nou ja, zijn er heel veel uh, hogescholen natuurlijk bij betrokken vanuit de Raak en de universiteiten en ook uh, nou ja, promotieonderzoek van uh, verschillende mbo projecten ook in Horizon 2020. Uh, dus uh, ik denk dat dat een leuke impressie geeft, dus uh, laten we gewoon het uh, filmpje kijken wat mij betreft Nicky. We horen geen geluid volgens mij. Wat zei je, Floris? Volgens mij horen we geen geluid. Nee, het geluid van het filmpje horen we niet. We horen helemaal geen geluid. Dat is. Oh. Ja. oh, volgens mij omdat ik hem zelf natuurlijk. Ah, ik heb mijn eigen geluid uitgezet. Maar dat is natuurlijk heel stom. Dan doen we het nu nog een keer. Hans ga ik hoor, dat is ook goed. Ja, het is veranderd, jouw stem. Maar dan okay. je hierbij. Please okay. don't. Mijn naam is Floors Boogaert. Ik ben uh, lector bij de Hansen Hogeschool. Ik ben ook uh, consultant bij Deltares en onderzoeker bij het Global Center of Adaptation. En uh, deze week zijn we proeven aan het doen. Uh, we zijn hier in Zwolle bij een uh, Wadi. Wat gebruikt wordt als klimaatadaptatie, groene klimaatadaptatie. Waar nog heel veel vragen van zijn van verschillende gemeentes. Bijvoorbeeld in het Drentse overijzerse Delta gebied. Daar uh, gaan we onderzoek doen naar deze klimaatadaptatie. Het is belangrijk om hier onderzoek naar te doen. Omdat er, dit is de nieuwe normaal. Hè, uh, we hebben intensievere buien, wateroverloop. Dat past niet allemaal in grijze buis onder de grond. Dus we proberen de openbare ruimte, de groene openbare ruimte te gebruiken om het water te bergen en langzaam te infiltreren naar de ondergrond. Dus dat is een oplossing voor droogte, dat is een oplossing voor het vasthouden van water, dus dat we geen wateroverlast meer hebben. En ook bijvoorbeeld hittestress. En wat je hier ook ziet, is natuurlijk hele mooie bloemen. Dus het is ook biodiversiteit. Dus we proberen dit te promoten. Maar er zijn nog wel een hoop vragen. Hoe snel gaat het water bijvoorbeeld? Hoe, hoe snel infiltreert het? Is het water weg uh, voordat er een volgende intensieve bui komt? Nou, dat proberen we hier te simuleren met een tankwagen onder andere. We kijken ook naar de biodiversiteit. Hè? Dus uh, je ziet een paar studenten hier ook kijken welke, welke bloemen hier zijn. Want meestal met bloemen, afgezien natuurlijk van de vlinders en de bijtjes, krijg je hiermee ook een betere doorlatendheid van de bodem en het zonder uh, leefklimaat eigenlijk. De resultaten van de climate cafés, dat is heel veel data. Die stoppen we in een database dat heet Climate Scan. Hè, die onder andere gebruikt wordt door het waterschap, het uh, Drentse Overhuis, de Delta en heel veel partijen. internationaal. En uh, met die data gaan we analyses maken. Waar werken dit soort voorzieningen wel? Op welke locaties? Waar misschien niet? Waar kunnen we van leren? Het moet nu verzameld worden en het moet leiden tot nationale richtlijnen voor een goede klimaatadaptatie. En dat is een, een droom. En daarom hebben we dit uh, raakproject uh, gefund door SIA... Uh, uh, over groene, uh, groen-blauwe klimaatadaptatie. Nou, dat geeft even een beeld, denk ik, van wat we doen. En verteld door stakeholders hè, van het waterschap. En leuk om te vertellen, dit was vorige week in Zwolle. Deze week zitten we in uh, Groningen. Morgen gaan we van alles onder water zetten in deze regio. Ik zit nu op de Hanse. En binnenkort, als je naar gaat.nl, gaan we naar Gothenburg, dat is wel digitaal. En hopelijk na de vakantie kunnen we weer naar Azië en Peru en andere mooie landen. Dus nou, tot zover vijf minuten denk ik. Dankjewel. Super mooi, dankjewel. Wel, ja, heel fijn. Super mooi. En ik had zelf één vraag. Ik ben ook betrokken links bij Globe. Globe, ik weet niet of je dat kent. Dat is waarbij middelbare scholen ook meedoen aan dit soort onderzoeken om allerlei data te verzamelen. Werk je daar mee samen? Uh, ja, die zitten onder andere uh, samen met WO, werken we veel samen. We hebben doorlopende uh, uh, leerlijnen, hè, zoals ze mooi heet. Dus van mbo tot universiteit. En uh, zij zijn in ieder geval betrokken bij het Kleinwet Café in Noord-Holland. Wat we gaan organiseren. Okay. He, we gaan heel Nederland rond, uh, regionaal. Dus uh, hè, Zwolle, Groningen noemde ik al. Maar we gaan ook naar het prachtige Zeeland. We gaan ook naar uh, Limburg, Grensmaas. En natuurlijk naar Noord-Holland met uh, het eiland Texel, wat erg uh, populair is bij studenten waar ze graag heen willen. Dus, uh, en dat laatste zijn ze, zijn ze bij betrokken. Ja, ja super mooi. Ik dacht, anders kan ik nog een mooie verbinding leggen, maar je was me voor. Dus, uh, <laughs> het uh, kan altijd. Um, ik zie dat we met ruim 40 mensen zijn. Uh, is er iemand die een uh, vraag wil stellen aan een lector? Of dat je denkt, ik ja, zou eigenlijk willen dat jullie meer dit doen of juist meer dat? Of kun je nog iets meer daarover vertellen? of? nog een idee voor een mooi onderzoek of wat zou jij willen dat een lector doet op het gebied van duurzaamheid. Nu is je kans, een uh, paar minuten voor een uh, mooie vraag. Als er geen vragen zijn, dan ga ik gewoon zelf vragen stellen, want ik heb er altijd genoeg. Dus, uh. Of Nikki, misschien jij als uh, student een mooie vraag aan uh, een van de lectoren. Ik heb op dit moment geen vraag, maar misschien is het goed dat jij anders gewoon een eerste vraag stelt en dat mensen daarop kunnen aanhaken met vervolgvragen in de chat en dan zal ik die er, er, er doorheen gooien. Oké, okay. okay. uh, als ik naar jullie drie van haar luister, dan ben ik sowieso onder de, erg onder de indruk van alle drie, omdat jullie heel veel dingen doen uh, en ik, ik ben zelf al vrij lang betrokken bij allerlei onderzoek en uh, praktijkdingen rondom duurzaamheid. En het valt me soms op dat het bij universiteiten, iets minder bij hogescholen, waar heel erg beperkt blijft tot een, uh, een klein groepje uh, studenten of docenten die een bepaalde studierichting doen. Kun, kunnen jullie Iets vertellen over hoe breed de inbedding is in de hogeschool. Mieke, mag Per beginnen? Je staat nog op mute. Nou zo lang oefenen. Hè? <laughs> nee, dat is heel erg afhankelijk van, van hoe goed de verbindingen zijn uit je lectoraat met, met het onderwijs. Het hangt er heel erg af ook van mensen die zitting hebben in je, in je team. Hoe is dat, Beer? Ik, heb, uh, ja, ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik allerlei mensen heb die of uh, verbonden zijn met, uh, met allerlei uh, minors en masters. Uh, ja, die uh, ja, mooie, uh, mooie linking pins uh, zijn naar, naar studenten op duurzame thema's. Dus uh, ik, uh, mij hoor je niet klagen en ik denk dat het ons bereik uh, vrij groot is. Ook gezien het feit dat we uh, ja, vanuit verschillende opleidingen studenten kunnen koppelen. En in de, de eerste instantie waren dat natuurlijk voor de hand liggende studenten vanuit... Uh, uh, Build environment uh, en ook uh, vanuit uh, in, uh, meer de, de installatietechniek, dus werktuigbouwkunde en, en elektrotechniek en uh, technische uh, bedrijfskunde. Maar we zijn ook andere lijntjes aan het leggen, omdat we veel meer ook gaan kijken zijn naar biobased based oplossingen, waar bijvoorbeeld ook uh, chemische technologie bij hoort. Maar als je dan bijvoorbeeld weer kijkt naar blockchain oplossingen voor het distribueren van, uh, van elektriciteit, dan, uh, dan betrekken we bijvoorbeeld ook weer mensen vanuit uh, rechten. Dus het is een heel divers uh, palet. Ik okay. houd ik je graag iets je... uit om daar uh, nog wat verder op toe te lichten. <laughs> ja, Oké, okay, mooi. En Patrick, jij zei er eigenlijk al iets over, hè, dat jullie die opleidingen uh, met alle expertise die je in, in Holland uh, heeft doen. Doen jullie dat ook over de verschillende uh, plekken waar in Holland zit, want jullie hebben natuurlijk uh, vestigingen in Delft en uh, Alkmaar. En, ja, we hebben zes locaties inderdaad in de Randstad, waar we met een in-Holland gebouw zitten, dus we beschouwen dan de, de wijk waar we in zitten, ook als onze achtertuin waar we graag uh, met, met partijen en studenten samen aan de slag gaan. Um, maar ja, kijk, Mijn lectoraatsopdracht is per definitie uh, eigenlijk al domein, domein overstijgend, uh, dus ik heb uh, eigenlijk de hele luxe positie. In-Holland uh, is ondertekenaar van de Sustainable Development Goals Charter. Uh, dus eigenlijk, Elk domein bij In-Holland is wel in meer of mindere mate met, met duurzaamheid bezig. Uh, zodra het dan om, om uh, systeeminnovaties gaat, of maatschappelijke vraagstukken die daarvan spelen, dan komen uh, de, kom de lectoren snel bij mij uit en ik zoek ze ook op. Um, ja, om een voorbeeld te geven, we hadden de, cir de hackathon Circulaire Economie, hè, wat, wat ook door het Groene Brain georganiseerd is. En daar hadden we een, een uh, één studentengroep zitten op, op, de Circulaire Greenport. En daar werken we dan samen met de, de mensen van bedrijfskunde, Business Finance en Law. Uh, en in de Sluizenbuurt werken we dan samen met het domein uh, Creative Business voor, uh, als voorbeeld. Uh, en dat geldt ook voor gezondheid, sport en welzijn domein. Voor uh, bouw, circulaire ik bouw, werken we samen. Dus uh, in die zin um, is het uh, per definitie mijn, mijn lectoraat heel erg het domein oversteken. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat Nico ook zegt. Hè? Dus dat jullie allebei toch ook wel een vrije, inhoudelijk vrije rol hebben in de zin dat je projecten kiest. En daar allerlei mensen bij kunt betrekken die op die projecten en expertise goed kunnen inbrengen, van juridische zaken ja. tot ten... biobased. En Floris, is dat bij jou hetzelfde? Of... Ja, maar. Ja, het is... ja, het is... ja, het ja, precies. In het filmpje zag je al dat we sowieso heel verschillend onderzoek doen. Het gaat om natural science, maar ook social science. Dus bijvoorbeeld zo'n groene klimaatadaptatie. Mensen bij de bodem aan het kijken, bij de water aan het kijken. Storytelling, dus interview bewoners, wat ze ervan vinden bijvoorbeeld. Is ook een hele andere techniek daarbij. Minerva is er altijd bij betrokken vanuit de Hansen. Dus echt kunst ook, wat een hele leuke invalshoek altijd geeft. Met name in de internationale climate cafes, waarbij je niet dezelfde taal spreekt. En wat je misschien niet zag op het uh, filmpje zijn de t-shirts met de verschillende hogescholen. maar we zijn in Zwolle geweest, er was Saxion Ares uh, in Holland trouwens ook. We hebben, uh, uh, van Nick hebben we een hele mooie app om uh, biodiversiteit uh, te bekijken bijvoorbeeld. Dus uh, ook daar zijn, uh, even kijken wie noem ik nog niet, uh, Windersheim was daar ook bij betrokken. Dus en vanuit die opleidingen, dat is ook een beetje de bedoeling dat je het ook met verschillende schools ook doet. Dus je gaat niet alleen interdisciplinair, maar ook interschools, zodat ze elkaar ook ontmoeten daarbij. En we mixen ze in groepen ook, waarbij het gaat om de competenties. Meestal aan het einde van de week, waarbij ze aan stakeholders hun oplossing voor het probleem of de verbetering van klimaatadaptatie mogen weergeven. Dus het, het, eigenlijk alles draait om verschillende disciplines en elkaar te verbinden daarbij. Oké, okay, mooi. Ja. En je gaf net al even aan dat jullie ook met uh, voortzettend onderwijsstudenten uh, werken. Werken jullie dan ook met studenten van, van de rug? Uh, om maar wat te noemen. in, uh, ja, in ja, precies. Ja, dat, dat is natuurlijk heel dichtbij. Dus dat, dat, dat scheelt uh, heel mooi. Uh, en, en, en ja, van de rug, maar ook uh, Radboud zit erbij betrokken vaak. Uh, ik begeleid ook wat uh, promotiestudenten van TU Delft en uh, IAE Delft. Dus uh, die zitten er heel erg in. Uh, ook het uh, technasium eh, met verschillende scholen zijn betrokken bij komende climate cafés. Dus, uh, want nu zag je een groepje natuurlijk vanwege uh, COVID uh, wat wat klein was. Ook al was het nog... Best aardig wat, hè? 30 uh, studenten die meededen, maar zoals uh, laatst in Rotterdam zijn we met 250 studenten, dat was voor COVID, uh, zijn we uh, het veld in gegaan. Ik kan je voorstellen dat daar uh, uh, uh, ook uh, daar van de universiteit uh, uh, voortgezet onderwijs, dus alle leerlijnen eigenlijk betrokken zijn. Dus uh, ja. als ik naar jullie verhalen luister, dan dacht ik van, zat ik nu van de hogeschool, voor mij is dat een super leuk onderwijs. Is dat... Is het overal zo, als je zo op de school rondloopt, dat zeg maar, het beeld ontstaat je, dat heel veel partijen met elkaar samenwerken en heel dynamisch, mooie vraagstukken die je er echt te doen, samenwerken om samen impact te realiseren. Heb je het gevoel dat je een vreemde eend in de buurt bent of dat je juist, nou dat iedereen eigenlijk zo werkt? Dat nou, is, uh, is toch wel onderscheid, zeg maar. Er zijn, uh... De lectoraten die zich uh, eigenlijk uh, puur op het onderwijs uh, richten. Er zijn lectoraten die zich puur op het onderzoek richten. En er zijn lectoraten die ertussenin zitten. Ik heb het gevoel dat je nu in ieder geval drie, le drie lectoren getroffen hebt die uh, de combinatie maken. Misschien vonden wij dat als jury dan leuk om hetzelfde te <lacht> <lacht> okay. ja, ja, Ik denk dat dat ook eigen is aan, aan het vraagstuk van, van de duurzaamheidstransitie. Dus ja. dat <lacht> is zo'n complexe maatschappelijke uitdaging dat je dat niet vanuit één discipline of vanuit één partij kan oplossen. Ja. Uh, dus wij zijn wel, uh, dat is gewoon een noodzaak tot, tot uh, samenwerking met verschillende uh, disciplines. Daar komt ja. ook heel veel kennis vandaan. Uh, die ja, want natuurlijk ook, dus het is ook altijd ambitie om het nog weer beter en nog weer, uh, weer groter te doen. Dus het, is altijd, het blijft altijd een puntje van aandacht en ook uh, van hoe kun je samen met de, met de instituten ook uh, telkens uh, de lat weer een stukje, een stukje hoger leggen. Dus een continue uh, ontwikkeling. Uh. Ja. Dat is wel een mooi bruggetje naar mijn laatste onderwerp, namelijk de groene reset. Want wat wil jij doen om, als het weer even kan, na corona of als iedereen gevaccineerd is, om nog meer impact op duurzaamheid uh, te halen? Jij zei al, ik wil groter. He, heb je daar concrete beelden bij? Wat zou je als corona over is en studenten weer op de campus zijn? Wat zou je dan juist willen doen, Mieke? Nou ja, we zijn bij de, bij de Hogeschool Utrecht plannen aan het maken om, uh, uh, om zeg maar, onze, onze ruimtes, want hebben we als Hogeschool bewust voor gekozen om, ja. Zo'n strak mogelijk jasje te hebben rondom alle studenten en, uh, en medewerkers heen. Dat was rondom COVID natuurlijk uh, iets minder fortuinlijk, uh, Maar we willen nu zeg maar, onze gebouwen zoveel mogelijk uh, geschikt maken om meer met, uh, uh, met, met praktijkgericht onderzoek aan de slag te gaan. Dus echt dat je ateliers uh, maakt waar studenten gewoon uh, lekker aan de gang kunnen gaan. Dus uh, het maken willen we veel meer centraal gaan stellen. En uh, daar verheug ik me nu al op. Want dat is natuurlijk een heel belangrijke component van, uh, van wat wij doen en uh, waarvoor, we ook, uh, waarvoor we ook opleiden. En noem eens een voorbeeld wat studenten dan gaan maken. Je kan uh, werken aan een stillere warmtepomp uh, bijvoorbeeld. Of, uh, of werken aan die, uh, aan die bouwcomponenten die je nodig hebt voor die renovatie. de renovatie. Die je nu ontmoet in zeg maar, van de gebruikelijke materialen naar meer bar materialen. Er nou, dus, is van alles uh, te verzinnen. Niet alleen vanuit mijn lectoraat, maar ook vanuit andere uh, lectoraten. En... Uh, Weet je, Het mooie is dat je dan ook ruimte krijgt om dingen te laten liggen. Dat je een soort van war rooms kan inrichten voor een clubje studenten. Die bijvoorbeeld bezig zijn rondom de Quest, en onderwijsmodule bij ons. Waar vanuit verschillende opleidingen ook studenten bij elkaar komen. Dat je niet telkens alles weer in, uh, mee naar huis moet nemen of in kastjes moet stoppen, wat niet vaak het geval is. Maar dat je echt gewoon een plek hebt waar je naartoe kan gaan. Om met je team uh, daaraan verder uh, te bouwen. Dat okay. veel meer faciliteren en veel meer ruimte ook. Uh, Ter beschikking. Maar... Ja, en doen jullie dat dan op de campus? Of ook gewoon, jullie zijn, zitten natuurlijk ook veel in wijken? In, uh... Ja, in, uh, we hebben natuurlijk ook allerlei living labs, dus we zijn natuurlijk ook aan de gang. En bij, wat, bij COVID, wat je natuurlijk bij COVID ook gezien hebt, is dat, uh, dat studenten juist en onderzoekers ook dingen mee naar huis hebben genomen, om maar door te kunnen gaan met het eigen onderzoek. Want op een gegeven moment lag het natuurlijk helemaal plat. Terwijl ja, uh, je wil natuurlijk geen vertraging oplopen. En niet met je, met je onderwijs en ook niet met je onderzoek. Dus wat mensen zijn gaan doen is hun eigen schuurtje gaan inrichten of een andere plekje in huis maken waar zij door konden gaan met onderzoek. En ik denk ook dat dat een blijvertje is, want het is natuurlijk veel makkelijker om s'avonds even naar, uh, wat is het, uh, naar, naar je schuurtje te lopen of iets, uh, zeg maar op, op je kamer nog even uh, bij, je, bij je proef nog een beetje bij te stellen of bij te vullen of wat, wat dan ook nodig is, dan dat je daarvoor helemaal naar de huur moet fietsen en weer terug. Gaan jullie dat ook actief stimuleren dat mensen dat delen met elkaar? Kijk, mijn schuurtje staat hier. Komt s'avonds maar langs. Daar hebben we nog geen concrete plannen voor, maar wellicht dat we dat gaan doen. We gaan in ieder geval meer, we uh, meer actief nadenken over van wat we digitaal kunnen doen. Hè? Meer het klassieke uh, onderwijs kan je natuurlijk veel, heel makkelijk ook uh, digitaal af. Maar dat je echt juist dat maken... En dat doen, dat je dat meer gaat faciliteren en daarbij ook alle mooie faciliteiten die we, die we hebben, gewoon veel beter kan inzetten nog en ook veel beter ja. kan benutten. Het ja, is natuurlijk wel super gaaf als dat ook bij mensen thuis kan, dat iemand zegt van kom maar naar mijn schuurtje. En dat je daar zo, uh, Ik zie het wel voor me, zo'n netwerk in Utrecht, een omgeving waarbij uh, je ja. uh, een bepaalde tientallen plekken mensen dingen ziet maken. Soms in een schuurtje, soms op een ja. school, soms in een woning. Super leuk. En Floris, hoe is dat bij jou? Waar kijk jij naar nou uit als uh, wie meer mag? Met vanuit de COVID-maatregelen. Van ja, dat wil maken. ik denk sowieso dat we uh, de kleine cafés wat groter aan kunnen pakken en daardoor ook wat meer impact hebben. Op zich ben ik niet ontevreden over hoe we het nu doen, echt al landelijk en internationaal. Wat wel leuk is, is dat het ministerie ons ook echt ingehuurd heeft om dit landelijk op te pakken. Dus daarmee kun je veel meer bereiken. Dan worden het echt nationale water challenges en waar mensen nog meer mee kunnen doen. Wat ik ook ontzettend leuk vond, corona heeft ons ook best wel veel gebracht. We hebben ook tools als map online. Een database gemaakt met 6000 locaties waar klimaatadaptatie plaatsvindt, waarvan nou ja, meer dan 2000 in Nederland. Wat een heel mooi overzicht geeft voor de Delta Commissaris onder andere van waar het allemaal gebeurt. En er zijn een paar locaties uh, die ik dan voorbij zie komen met een paar andere enthousiastelingen waar ik heel graag heen wil. En het varieert van uh, een trampoline bij iemand in de tuin waar ze een, uh, hey, een gat gegraven hebben. Dat springt wat lekkerder en uh, daar hebben ze de, de regenpijp op afgekoppeld die dan helemaal vol staat. Uh, uh, daar zou ik graag uh, gewoon eens willen bezoeken met mensen om dat ook uh, goed vast te leggen. En dat het ook als uh, uh, stimulans kan hè, voor uh, andere mensen om in een tuin uh, andere dingen te gaan doen. Uh, de proeftuinen bezoeken, uh, waar heel veel studenten uh, hebben fantastische dingen ontwikkeld als Waterwalls, die we dan veel meer kunnen uh, neerzetten en ook onderzoek naar kunnen doen. Daar heb ik echt heel veel zin in. En uh, we zijn ook de laatste tijd heel veel gevraagd om wat waterpleinen uh, onder water te zetten. Zodat mensen ook naar buiten komen en weten. hé, hey, dit is een waterplein. En uh, op deze manier dat uh, te implementeren. En een van die waterpleinen ligt in uh, Melmo, Zweden. Dus uh, het lijkt mij wel leuk om daar weer heen te gaan met een groep en uh, fantastisch onderzoek te doen. Je staat nog op mute, Anton. Uh, Boris, dankjewel. Ik was al een compliment aan het geven, maar Dankjewel. Voordat ik naar jou ga, Patrick, wou ik even aan Leon vragen, want ik uh, zie dat jij een vraag had. Ik had jouw appje uh, of jouw chat wat verkeerd geïnterpreteerd van ja, kom maar door, in de zin van kom maar door, met jullie vragen, maar jij had een vraag. Nou ja, ik uh, was niet uh, met intentie om te onderbreken hoor, niet, helemaal niet. Maar ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar uh, ja, hoe jullie de huidige situatie aanpakken. Dus laten we, laten we even eerst even naar Patrick gaan, want anders gaan we helemaal weer van dit onderwerp af uh, van wat er gebeurt. En dan, dan uh, gaan we kijken naar hoe jullie uh, op het moment uh, de koppeling met onderwijs en studenten aanpakken. Want dat lijkt ja. me gewoon een uitdaging. Ja. Oké, okay, nu is vanaf nu, hoe doe je het nu Patrick? En dan kun je ook meteen door naar van wat is jouw droom voor de komende tijd? Ja, nou, goed, ik, ik kijk met name uit om, natuurlijk om uh, weer in de praktijk aan de slag te gaan. Want de aard van het onderzoek wat we doen en het onderwijs wat we doen is toch dat we uh, een leeromgeving aan studenten bieden waar ze uh, in de praktijk samen met uh, onze partners, uh, een maatschijnlijk vraagstuk te pakken in de van de living lab, anderszins. Um, in de sluisbuurt zijn we nu bezig met de opzet van het duurzaamheidspaviljoen. Dat is een eigen broekplaats waar verschillende partijen werken aan, aan de inrichting van de sluisbuurt. Uh, het waterplein is daar, uh, daar wil ik graag een keer over uh, doorpraten met Floris, want die moet ook getest worden uiteindelijk. Dus uh, <lacht> daar kom ik graag over bij je terug. Ja. Uh, maar de aard van het werk is wel zo natuurlijk dat, dat um, op het moment dat je met complexe vraagstukken uh, bezig bent en je hebt daardoor verschillende partijen nodig allemaal een stuk informatie, maar allemaal een eigen perspectief, dat je die wel bij elkaar moet brengen. Om, uh, um, om daarna een gezamenlijke visie en een gezamenlijke basis te, te zoeken om, om tot oplossingen te komen. Ontdraag... Jullie doen dat nu dus ook, maar Leon was van wat, wat doe je nu om het uh, goed mogelijk... Ja, het dus dat, dus dat is wel eens een beperking van, uh, ik merk dat wel als een beperking van de coronatijd. Hè? Dus dat je dat, uh, zeg maar, al fysiek bij elkaar komt en waar je door de non-verbale communicatie mist. Dat je eigenlijk om een. Uh, de co-creatieprocessen, die, die hebben wel ergens een beperking opgelopen, in mijn opzicht. Ja. Uh, dus ik kan niet wachten om daar weer. Uh, uh, op, op een betere, in een betere setting weer mee aan de slag te gaan. Ja, en ik hoor jullie eigenlijk alle drie wel zeggen dat je ook nu. gewoon hele mooie projecten doet, en mensen bij elkaar brengt, en veel online dingen doet, en enzovoort. En ook wel dingen meeneemt van het online. wat. Van nu, wat Mieke denk ik een heel mooi voorbeeld geeft van iedereen zijn eigen schuurtje. Dingen maken, misschien later ook wel weer volhouden. Ik vind dat wel een mooi beeld. Uh, en dat ook delen met elkaar. Uh, maar jullie kijken alle drie ook wel uit naar uh, als er we weer meer kan. En juist om mensen bij elkaar te brengen. En dan samen uh, van Malmö, Malmö tot, uh, tot Zwolle en van uh, Amsterdam tot uh, Utrecht impact te maken. Mieke, uh, jij hebt de laatste vraag denk ik. Want daarna ga ik naar uh, afronding toe en ik zie dat... Ramon ook nog een vraag. Kan, als u nog twee minuten lang hebt, dan kan dat net. Nicky, jij mag eerst kort en dan Ramon. De sessie duurt tot uh, acht uur, dus we hebben nog een kwartier. Uh, oh, ik dacht, uh, ik dacht drie kwartier. Nee, <laughs> uur. Dus we hebben precies... Uh... Oh, oké. Okay. Dan hebben we een mooie tijd. Ga verder. Zeker, zeker. Um, nee, ik denk dat ik ook wel, uh, uh, ik, ben heel veel be ik ben natuurlijk zelf ook student en uh, uh, ik uh, ben ook betrokken bij de Sustainable en we kijken heel erg naar uh, wat er voor dit jaar allemaal gebeurt, maar ik ben benieuwd of jullie nog nou, bijna snode plannen hebben eigenlijk of nieuwe ideeën die opgekomen zijn door corona of in deze tijd dat je meer kon nadenken. En uh, om eigenlijk zelf echt een groene reset uh, te maken uh, in het uh, komend academisch jaar. Om uh, weer meer impact te gaan maken. Dus op Duurzijver. Het mag ook iets persoonlijks zijn. En dat je een persoonlijke, duurzame impact gaat maken voor ons. Floris, wil jij beginnen? Mooie vraag. Snode plannen? Snode plannen, ja. Ik, ik noemde er net al een hoop plannen. Uh, wat ik nou ja, waar ik heel veel zin in heb, is uh, de innovatiewerkplaatsen, hè, dus waar uh, uh, mensen van uh, Minerva uh, uh, en verschillende disciplines bij elkaar komen en uh, toch alweer uh, gaan reizen naar Melmo, wat ik al noemde, Want ik merk gewoon als wij. Uh, met groepen studenten uh, naar het buitenland gaan. Dat hoeft helemaal niet zo ver te zijn. Dat kan ook uh, uh, Düsseldorf of net over de grens hebben. Ook wat uh, uh, grens-Maas-projecten bijvoorbeeld. Dat lijkt mij heel erg leuk. En toch weer uh, gewoon echt het veld in gaan en daar uh, onderzoek te doen. Daar, daar heb ik uh, uh, het meeste uh, zin in. En uh, met name uh, creaties maken waar bewoners op zitten te wachten, dus echt die impact op uh, regionale schaal en die opblazen feitelijk naar uh, mooie richtlijnen en, uh, uh, en daarmee uh, dat we uh, nou ja internationale impact kunnen hebben dus uh, en niet onbelangrijk -like... Sorry, hey, je hoort wel eens mensen die dan zeggen ja, ik heb nu iets meer over na kunnen denken, kom dat ga ik dit doen, want ik heb het nu. Het ei van Columbus bedacht. Heb, heb jij dat gehad? Nou, het ei van Columbus. Eh, kijk, ik was, nou, ik was best wel uh, uh, niet ontevreden over corona, wat het ons gebracht heeft. Laat ik het zo zeggen. Wij hebben een compleet climate café. Uh, met Filipijnen hebben wij gedraaid, bijvoorbeeld een paar weken terug. Uh, daar konden veel meer mensen aan meedoen vanwege dat het digitaal was. Uh, ook uh, van verschillende universiteiten, uh, dat heeft me echt verbaasd. Dan gaat het echt soms naar, naar honderden toe. En, en uh, die impact, uh, die grotere impact die je kan maken, en dat, dat is niet hetzelfde dan echt naar het veld, hè, zoals je in dat filmpje zag. Maar dat willen we wel verder gaan ontwikkelen. Ik denk dat we daarmee zoveel mensen kunnen bereiken. En, en daar heb ik zelf wel uh, echt heel veel zin in. Ook al reis ik dan niet naar de Filipijnen, denk ik toch wel dat we een hele grote impact kunnen hebben over de hele wereld. Dus, uh, ja, punt. Ja. Okay. Mieke, hoe is dat voor jou? Heb jij ergens het snode plan gemaakt? Ja. Ehm, de vrijdagavond. Nou, er waren eigenlijk meer snode plannen, realiseer ik mij zo, tijdens uh, coronatijd die ze ontwikkeld hebben. Ik bedoel, eerst heb ik me inhoudelijk heel erg verdiept uh, rondom het thema circulariteit. Om, uh, omdat iedereen het erover heeft en iedereen interpreteert het ook anders, om daar gewoon dus goed de vinger achter te krijgen. En ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik. Uh, Um, voor, voor ProRail aan de ene kant en voor de andere kant uh, transitieteam, circulaire bouw, economie. Uh, dat ook uh, zeg maar in, uh, in iets van schrijven om uh, mocht zetten. Dus, dus dat en dat neem ik natuurlijk mee van hoe we daar straks ook nog weer duurzamere renovatieconcepten uh, uh, kunnen ontwikkelen. Uh, van de andere kant, zeg maar die, uh, die link met, uh, met de kunstacademie waar Floris het ook zo over heeft. Dat is iets wat ik heel erg mis zeg maar, vanuit Groningen. Dus Dat wil ik ook heel graag in Utrecht doen. En ik zie ook nu dat juist die verbeeldingskracht, die vanuit de kunstacademies wordt meegenomen, dat het heel erg belangrijk is om die energietransitie, om dat iets te laten zijn wat gaat, gaat swingen en waar mensen zich ja, op kunnen verheugen. Waardoor maak ik het vaak zo zwaar en we hebben het alleen over kosten en techniek. Daarmee, daarmee maak je het niet besmettelijk. Dus dat, dat, is, dat is dan uh, twee. En dan ten derde zou ik willen zeggen: uh, Corona is ook heel uh, vruchtbaar gebleven, gebleken om nieuwe structuren te bouwen. Want we, we hadden natuurlijk uh, het Bouwtechniek Innovatiecentrum. Waar, waar uh, met name de, uh, de universiteiten, de technische universiteiten en, uh, en TNO en, uh, en de verschillende branches, brancheorganisaties, uh, belangrijke thema rondom de bouw, waaronder ook de energietransitie, uh, op gingen pakken. En dan zijn we als uh, hogescholen min of meer eigenlijk op de bagage dragen gesprongen van hé, hey, wij doen ook onderzoek uh, wij, en neem ons mee in dit verhaal. Ze hebben heel erg aan het moeten wennen, omdat ze niet zo goed beeld hadden van wat nou praktijkgericht onderzoek precies is. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat hebben we heel goed duidelijk kunnen maken, want we hebben voor corona nogal de eerste projecten kunnen maken en dat werd met elkaar aan de slag kunnen gaan. Maar we merkten dat we rondom energie transitie in de gebouwde omgeving wat dat betreft als lectoren heel goed uh, georganiseerd waren. En dat kwam eigenlijk door de energiesprong, dat we daar elkaar al nodig hadden, want we wilden allemaal informatie uit de projecten die daar gebeuren, maar we zaten zelf natuurlijk niet in al die projecten. Maar we toen dachten we van, hé, hey, als dat zo lastig is, al die lectoren zitten er wel in als we nou zelf die verbinding maken. Dus we waren wat dat betreft al georganiseerd in een lectorenplatform en dat kwam... Heel goed van pas voor BTIC, maar we moesten ons natuurlijk rondom die andere thema's, zoals circulariteit, digitalisering, klimaatadaptatie, nog wel organiseren. Dus we hebben het uh, nieuwe uh, lectorenplatform opgericht, uh, NLGO, uh, gebouwde omgeving uh, staat het voor. voor. Uh, en we, we moesten ook zeg maar, uh, leren acteren als hogescholen op de verschillende niveaus. Dus als vereniging hogescholen, de CVB's en de, de directeuren van de verschillende opleidingen en wij zelf als lectoren. En dat hebben we ook voor elkaar gekregen. We dachten, van dat, we, gaan, we dachten echt van we gaan nu een heel lang traject in, maar het is toch gelukt. Echt heel gaaf. Ja, ik herken het wel. Want ik had in, de, in februari heb ik met een aantal mensen de hackathon Circulaire Economie georganiseerd. En dat hebben we echt met een groepje mensen, overigens onder de leiding van mensen van de Haagse Hogeschool. Hebben we in december bedacht en in 1 februari was het er, met uh, meer dan 100 studenten uh, met 10 hogescholen, ROC's, universiteiten. Allemaal enthousiast mee. De links waren zo gelegd en iedereen die was heel... Ja, de samenwerking kwam heel makkelijk tot stand. Dat is wel heel mooi om te zien. Gezien uh, de tijd, uh, Patrick. Ik kom zo nog bij jou. maar uh, Ramon, jij hebt ook een vraag, zag ik. Uh, Nikkie, wil jij Ramon uh, in Newton? Ja, sorry, ik moest heel even Ramon zoeken. Even kijken. Dit heb ik nog niet zo eerder gedaan. Ja, ik heb je een verzoek gedaan om te uh, unmuten. te correct. Ja, toe. Helemaal goed. Um, nou, goedenavond allemaal. Um, ik kom zelf van de universiteit af. En ik ben nu dus onderdeel van Science Guide. Um, en daarbij ben ik eigenlijk heel veel in contact gekomen met het HBO en lectoraten. Um, en daar heb ik toch een, een soort nieuwe bewondering voor gekregen. Dus ik vroeg me eigenlijk af, al die mooie projecten die we nu vanavond hebben gehoord, hadden die ook op een universiteit gekund of zijn dit echt hbo dingen? Is het echt de kracht van het hbo? Mooie vraag. Ik zie Floris glimlachen. Floris? Ja, ja, Nou, ik, ik begin te glimlachen inderdaad, omdat ik, uh, uh, als je dit zo ziet, dan denk je, hè, zoals dat filmpje, je, uh, denk je nou, naar buiten, dat is echt hbo. Uh, ik ben hierop gepromoveerd, maar dat was niet makkelijk, uh, laat ik het zo zeggen, hè? toch over het algemeen als je even een stigma uh, is modelleren en dat soort dingen en uh, ik ging naar buiten en weinig model. Uh, dat werd niet in dank door elke professor uh, afgenomen. Ik heb wel het idee dat dat uh, tij heel erg gekeerd is. Ik begeleid heel veel uh, PhD-studenten waarmee ik uh, de praktijk inga en het belang kan laten zien. Dat uh, robbers in is robbers out natuurlijk uh, bij het model. En dat je echt, uh, als je dit soort dingen onder water zet, hoe veranderlijk het kan zijn. En dat het model dat gewoon echt niet weet. He, dus vanuit die optiek denk ik dat het uh, nou ja, uh, ontzettend uh, uh, mooi is dat we op deze manier, uh, en ik, nou ja, ik kom zelf uit Delft, dus ik werk met name met uh, de universiteit Delft, ruggen natuurlijk vanwege de Groningen en IIA de Delft, waar veel uh, PhD studenten van, uh, vanaf komen, uh, zie ik nu wel dat dat tij echt, uh, echt verandert. En, en ook dat het multidisciplinaire uh, wat erbij komt, hè, dat we, nou ja, mijn, mijn onderzoeksgroep natuurlijk, en, uh, waarvoor dank dat ze mij genomineerd hadden, dat is fantastisch, is ook heel erg divers. Hè. Uh, bestaat ook mensen die uit, uh, van de universiteit afkomen, die van het hbo afkomen en, uh, en uh, nou ja, verschillende leerlijnen en ook die disciplines. He, zijn ook internationaal. Dus ik vind dat wel. Uh, dus ik denk dat het tij wat dat betreft. Uh, zeker op een hele positieve manier aan het keren is. En dat het. een uh, lange antwoord, maar universiteit en uh, HBO. steeds dichter bij elkaar komt. Uh, gelukkig. Goed, ja. oh, dankjewel. Patrick, jij daar iets, uh, hoe zit het? Hoe zie jij dat? Uh, je, je Kijk, ik werk heel veel met universiteiten. En die ziet u dat zij wel op zoek zijn uh, laat ik zo zeggen, de wens en de noodzaak om, om meer transdisciplinair onderzoek te doen. Ook omdat ze natuurlijk uh, de complexiteit van dit soort vraagstuk uh, kennen. Uh, en daarvoor kijken ze wel steeds vaker naar uh, hbo's ook, natuurlijk, maar die toch wel uh, getueerd, beter geouteerd zijn om praktijk relevante praktijkgerecht onderzoek uit te voeren. En in, in de praktijk ook uh, beter ingebed zijn uh, in dit soort gebiedsprocessen. Uh, beter uh, vaak ook uh, uh, praktijk. Uh, uh, connecties hebben met, met, met, uh, met de En uh, ja. Nog sterker, ik ben, ik ben door de Universiteit van Maastricht gevraagd om eigenlijk hetzelfde te doen uh, wat ik bij in Holland doe, maar dan voor de Universiteit in Maastricht. Uh, en dat, dat is met name gericht op wat kathijken relevant en het anders is het Meer onderzoek, waar ze uh, bij universiteiten in de regel toch meer moeite mee hebben dan uh, bij hbo's. Tegelijkertijd dat alle universiteiten en alle hbo's in Nederland uh, stappen maken in die richting. Dus je hebt bijna elke universiteit die wel een interdisciplinaire studie heeft. Dus dat gaat een stap verder naar multidisciplinariteit. Maar dan de stap maken naar transdisciplinariteit. Dat is dat je echt in de praktijk de kennisvragen ophaalt bij de partijen die daarmee bezig zijn. Dan ook daar uh, samen uh, de kennisontwikkeling mee doet. Dat is voor heel veel hbo's en wo's uh, helaas nog niet de praktijk. Dat is eigenlijk dat samen in de kinderschoenen. Um, en daar probeer ik zelf wel, uh, in ieder geval vanuit uh, mijn lectoraat uh, uh, uh, en vanuit mijn leers ook wel handen aan voeten aan te geven. Oké, okay, heel mooi. Mieke, voor jou ook nog een korte beschouwing op deze mooie vraag van Ramon. En dan ja. ga ik door naar de afronding. Dat is zeker een hele mooie vraag, Ramon. Um, ja, dat uh, praktijkgerichte onderzoek is, uh, is, is toch iets anders uh, is toch iets anders in elkaar dan dat, uh, dat uh, meer fundamentele onderzoek van de universiteiten. Dan zie je dat als wij uh, samenwerken met universiteiten zoeken, dat het uh, vaak ook inderdaad ook de technische universiteiten zijn. Hè? In ieder geval de, de, de universiteiten of de, de vakgroepen die veel, veel praktisch uh, veel, veel meer praktisch uh, gericht zijn ook. Um, maar je ziet inderdaad dat wij ook weer veel dichter bij die praktijk staan. Um, ja, wij want in, uh, aan de universiteiten denken ze toch meer in de abstracte modellen, terwijl die, wij echt die vertaalslag helpen maken van wat betekent dat dan concreet voor je bedrijf, hoe je processen inricht, hoe je, hoe je producten maakt, wat voor dienst je dan, uh, dan kan leveren. Dat zie je ook terug hè, van mensen die de innovatieafdeling leiden of uh, directeur zijn van, van die bedrijven waarmee we samenwerken in bouwbedrijf of installatiebedrijf. Dat zijn vaak mensen die opgeleid zijn ook uh, bij het hbo. Dus de, de, die interactie is heel, uh, heel intensief. En je ziet dat de, de hogescholen zich ook echt richten op, uh, ja, ik noem maar even DNA, van, van de regio. En die, dat, die, die, die DNA van de ene regio is echt het DNA van de andere regio niet. Ik heb zelf met schade en schande moeten, moeten ervaren, zeg maar, toen ik uit de Randstad naar Groningen kwam, en later naar, uh, naar Twente ging, dat, dat wat, wat, je, wat je doet in, uh, in, in de Randstad, dat dat gewoon niet werkt uh, in, uh, in de andere gebieden per definitie. Dat je er wel van uitgaat. Je denkt van: oh, oké, okay, we hebben nu een pilot gedaan, dan kunnen we daar ze uitrollen. Ja, nee, dus. En daarom is het, dat netwerk wat we hebben als hogescholen gewoon super, uh, super belangrijk. Misschien dit even gezien de tijd. Ja, nee, heel mooi. Dus wat jullie eigenlijk zeggen, dat komt wel steeds dichter bij elkaar in. Er staat steeds meer samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. En maar er zijn ook wel verschillen. En ik werk zelf heel veel met universiteiten en hogescholen of zo. Heel langzaam. Ik zie het ook veranderen, maar ik zie toch inderdaad wat Mieke zegt, herken ik wel, dat hogescholen toch vaak al langer gewend zijn om echt met praktijk te werken en praktisch gewoon te kijken wat voor verschil kunnen we maken. En dat dat bij universiteiten nu wel steeds meer naar voren komt, maar ook nog wel meer zoeken is, hoe past dan bijvoorbeeld om daar weer in internationale tijdschriften goed over te publiceren. Want daar zit natuurlijk ook nog best wel een ingewikkelde combinatie te maken. Uh, maar goed, dat, laten we dat de komende uh, tien jaar gewoon met elkaar uh, mooi doorzetten. Um, ik wilde ook naar een afronding toe, want dan kan iedereen weer uh, een mooie tijd aan de restant van de avond beginnen. Tenzij er nog één iemand een hele prangende vraag heeft. Nee, niemand in de chat. Soms uh, gaat, loopt de chat echt helemaal uit, uh, uit de klauwen, maar deze, deze chat is heel, uh, heel mooi uh, in de gaten te houden. Dankjewel. Uh, ja, dit was dus de sneak preview, kun je het zeggen, van de duurzame lector van het jaar. Dus we hebben niet gevraagd om te stemmen of niet gevraagd om te zeggen wie vindt je beter. Want dat is natuurlijk niet alleen de competitie. Het is juist ook om het mooie werk van lectoren op een goede manier naar voren te laten komen. En we hebben dus uh, Mieke, uh, Floris en uh, Patrick gevraagd om wat inkijk te geven in hun werk en met ons daarover in gesprek te gaan. Dus ik wil allereerst uh, Mieke, Patrick en uh, Floris heel erg bedanken voor jullie mooie inzicht in hoe jullie werken. Dus uh, wat mij betreft uh, applaus. En uh, er zitten van die mooie uh, functies in dat in, ik uh, zag net al iemand, uh, dit Jij bedankt ja, uh, Anton. En, uh, ja, mooi. En vrijdag is dus de uitreiking, want dan wordt er wel, uh, er is een jury uh, waar nogmaals daar uh, Leon, Nicky uh, en ik in zitten. Uh, en die geeft dan ook de uh, de prijswinnaar maakt die dan bekend. En dat is vrijdag. Uh, Nicky, ik heb het precies heel laat. Twee uur, maar weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ja, vanaf twee uur uh, begint uh, de awardshow. En er worden ook uh, de Sustainable en de Rachel en afstudeerprijs bekendgemaakt. Maar ook de duurzame lector van het jaar. Dus uh, zet ja. hem vooral gewoon aan op vrijdag. En uh, uh, kijk mee. Ja, en uh, de rest van de week zijn er nog allerlei andere webinars. Zowel over heel veel inhoud circulaire economie of uh, voeding of uh, in, uh, ICT, uh, energietransitie, uh, maar ook over praktische dingen die bijvoorbeeld haalbescholen of universiteiten kunnen doen over een inkoop van, uh, van energie. Uh, dus ja, schrijf je in mocht je dat nog niet hebben gedaan en wel belangrijk om te weten dat elke nieuwe sessie waar je heen gaat heeft een eigen link, dus je kunt niet praktisch gezien niet op dezelfde link klinken als nu, want dan, uh, dan kom je in een verkeerde sessie uit. Um, Even kijken. Nou ja, en voor alle andere vragen die je hebt, check de website groenepaper.com. Um, en uh, volgend jaar is er geloof ik weer eentje, dus mocht je wel denken van hey, ik doe graag mee, ik wil ook weer in, in de voorbereiding betrokken zijn, of ik wil als hogeschool meer op het podium, of ik wil dit of ik wil dat, schroom niet om ons even te benaderen. En uh, Nicky, jij bent eigenlijk een beetje de grote organisator van, uh, van deze week. Heb jij nog een mooie uitsmijter of uh, iets moois om uh, mee te geven aan iedereen? Uh, nou, dat ik super blij ben dat jullie hier zijn. Deel het vooral ook met je studenten nog. Uh, ook de lectoren. Zorg dat je extra veel support hebt uh, aan de andere kant van de buis uh, op vrijdag. En uh, ja, ik kijk er naar uit. Ik hoop uh, de mensen die nu ook kijken uh, in andere sessies weer tegen te komen. Oké, okay, nou daar sluit ik me graag bij aan. Heel veel bedankt. En nogmaals, uh, Floris, Patrick en uh, Mieke, heel erg bedankt voor jullie mooie inspirerende bijdrage. En, uh, ook naar de rest van de groene peper en ook naar een uh, mooie winnaar van het duurzame lector van het jaar. En dank aan het ISO en Leon om uh, dit te organiseren. Want dat is ook wel uh, zeer mooi dat het met uh, studenten zo mooi georganiseerd wordt. Dus uh, super dank en uh, geniet nog van een mooie avond. En we zijn tot vrijdag. Tot vrijdag. Bedankt. Goedemorgen. avond Oké, okay, top. Nou, dan ga ik denk ik de meeting uh, afsluiten en dan... Uh... Ik hoop je je allemaal relazen. Dank je Doeg.